Dames en heren, vandaag prachtig weer. En kijk eens om u heen met achter mij de duinen. En daarachter zit u Tata, -tata stil. Ik loop hier op het ruime balkon. Balkon gesitueerd op het zuidoosten. En het is een appartement met twee hele ruime slaapkamers loop nu door de kleinste kamer, zo richting de hal. Um, achter mij ziet u de badkamer, hier eventueel mogelijkheid voor een walk in closet. En door de keuken loop ik naar een extra balkon, althans tweede balkon. En dit balkon is gesitueerd op het westen en achter mij ziet u weer de duinen. Bent u geïnteresseerd in dit prachtige appartement, luxe, luxe keuken, prachtig grote badkamer, twee ruime slaapkamers? Neem dan contact met ons op, op 0251 655086. Dus 0251 655086. Ik hoor graag van u.